Deze sessie is onderdeel van het docentencongres, wordt aangeboden vanuit het programma Voortgezet Leren. En momenteel zit je bij de inspiratiesessie Social Media in de klas, zet het strategisch in, die Marit Monsanto voor ons zal verzorgen. Mocht je informatie voor... hebben tijdens de sessie, stel ze dan vooral in de chat. Na afloop van de sessie kun je ook altijd nog je vragen stellen op Eduardo. Goed om te weten, deze sessie wordt opgenomen voor herhaling in de avond. Andere deelnemers kunnen dan terugkijken en nog vragen stellen via de chat. Een aantal keer in deze sessie zal Marit een reactie van een deelnemer vragen. In de chat kan je dan aangeven als je wilt reageren. En Luc nodigt je dan uit om je beeld en geluid te delen in de sessie. Ook in de herhaling kom je dan in beeld. Ik wens jullie ontzettend veel plezier tijdens deze sessie met Marit. Ja, dankjewel Jorica. Um, nou hebben jullie uh, mijn naam al gehoord, maar uh, ik wil eigenlijk uh, heel ongewoon starten. Door mezelf niet voor te stellen, maar meteen de diepte in te gaan. En jullie uitnodigen om naar Mentimeter toe te surfen. En dat doe je door naar menti.com te gaan. En daar de code in te voeren die straks op het beeldscherm te zien is. En dan wordt je een vraag gesteld. En ik wil je dus vragen om in de komende twee minuten zoveel mogelijk informatie van mij te verzamelen. Dus ga naar menti.com. En vul de volgende code in, 2549740. Dus de code is 2549740. En daar krijg je een vraag voor je. En die vraag is, wie ben ik? Dus uh, wie heb je nu voor je in deze sessie? Verzamel zoveel mogelijk informatie over mij en deel dat via de Mentimeter. Je hebt je dus aangemeld voor een inspiratiesessie om social media te integreren in jouw onderwijspraktijk. En je snapt natuurlijk al dat dit een eerste werkvorm is die je goed kan gebruiken in de klas. Uh, ik heb het zelf uh, vaak gebruikt, zeker bij de opening van het jaar. Dan uh, zocht ik van tevoren zocht ik informatie op van mijn toekomstige studenten. En dan vond ik het wel zo ver dat als ik informatie ging delen in de klas... dat zij dan uh, mij vervolgens ook mochten opzoeken. En dan gebruikte ik dat als uh, gespreksstarter... om het te hebben over wat is er online eigenlijk allemaal te vinden is. En uh, wat ja, heb je daar eigenlijk zelf in te bepalen? Want uh, er is genoeg informatie die je misschien zelf deelt via social media... Maar het kan ook een uh, trotse opa of oma zijn... of een rijschoolhouder die wil laten weten dat er weer een geslaagde is... of een sportclub die bepaalde gebeurtenissen deelt. En dan heb je daar niet zelf altijd uh, evenveel zicht op. Dus deze werkvorm gebruikte ik vooral als gespreksstarter. En daarin moet je natuurlijk wel een beetje opletten... met uh, wat je precies uh, vindt en deelt. Ik deed dat dan globaal. Dus uh, ik liet dan uh, weten in de klas... van uh, zoveel mensen spelen een uh, bepaalde sport... of... Uh, uh, deze artiest is heel erg populair in deze groep. Hè. Het, het is natuurlijk, uh, moet natuurlijk wel binnen de perken blijven. Um, maar dat werkte altijd wel heel erg goed en ze vonden het ook heel erg leuk om dingen over mij op te zoeken. Ik hoop trouwens dat het jullie ook lukt. Uh, als je informatie weet te vinden, deel dat dus via menti.com. En dan die code die in het beeld staat, die vind je bovenin. Ik zie nu in ieder geval dat mijn functie gevonden is. Ik ben inderdaad programma manager, daarover straks meer. Maar misschien als jullie nog wel meer informatie over mij weten te vinden. Ik heb expres wat dingen openstaan, zodat er wel wat te delen valt. Dus kijk vooral even rond. En ik zou zeggen, alles mag erop komen, als het goed is heb ik daar zelf uh, goed in geselecteerd. Dus ga naar menti.com en gebruik die code 2549740. Ik hoop eigenlijk dat jullie meer kunnen vinden dan uh, alleen uh, mijn uh, functie. Iets met tuintegels in Den Haag. Oh, grappig. Dat uh, weet ik zelf niet. Hm. <laughs> Het maakt me alleen maar nieuwsgierig. Dit ga ik zelf nog even opzoeken. je kan dus uitkomen op mijn LinkedIn-profiel, maar ook op mijn Instagram-account, die heb ik ook even openstaan voor nu. En dan zie je inderdaad dat, uh, dat ik van reizen hou. Nou ja, dat is alweer even geleden. Hè? Dat moeten we nu met z'n allemaal al even laten. Uh, en ik werk inderdaad voor het Practoraat Mediawijsheid, wat uh, een samenwerking is van uh, de vier Amsterdamse mbo-instellingen. Um, en uh, daar gaan we straks ook uh, naar kijken, want de producten die door hen worden gemaakt, die ga ik uh, met jullie delen. Betekent ook, aangezien ik uh, werk voor het mbo, dat ik misschien af en toe zeg studenten, omdat ik het heb over het mbo. Maar ik ben echt van mening dat uh, dit thema wat we vandaag bespreken, dat dat ook heel erg aansluit bij het voortgezet onderwijs. Um, en dat uh, jullie ook zeker wel... Uh, uh, het uh, materiaal kunnen gebruiken in je eigen lespraktijk. Nou ja, voor nu denk ik uh, dat het idee van deze werkvorm uh, voldoende is gedeeld. Uh, dus ik ga deze weer afsluiten en dan uh, ga ik naar mijn presentatie toe... met hetgeen wat ik uh, met jullie wil delen. Ik uh, ga straks dus wat meer vertellen over het Practoraat Mediawijsheid... en wat het precies is en wat jullie eraan kunnen hebben. Ik gebruik allerlei voorbeelden en dan uh, gaan we even kort aan de slag... Uh, want ik wil van jullie natuurlijk ook wel weten hoe je de opgedane kennis gaat gebruiken. Eerst dat practoraat mediawijsheid. Uh, ik zei net al even, het is een samenwerkingsverband tussen de vier Amsterdamse mbo-instellingen. Nou, hier zie je allemaal leuke lachende gezichtjes naar je kijken. Dit zijn docenten en onderwijskundigen die elke week aan de slag gaan met hun eigen leervragen rondom digitale didactiek... En vanuit die leervraag worden er producten opgeleverd. En die producten, die delen wij dus op onze website. En met die producten wil ik vandaag aan de slag gaan. En dat zijn dus ook dingen die jullie kunnen gebruiken. Als je naar de website toe gaat, dat is mbomediawijs.nl, dan vind je daar bijvoorbeeld allemaal lesbrieven. En er staan er nu zo'n ruim 150 op. En die, dat lesmateriaal, dat is vrij te gebruiken. En wanneer je die, naar die lessen toe gaat, dan zie je dus dat je ze kan indelen. Je kan een uh, splitsing maken op basis van thema bijvoorbeeld, of op niveau. En dan krijg je dus een uh, suggestie over alle lessen die wij uh, voor jou hebben gemaakt, dus die vrij te gebruiken zijn. Nou, Als je dan eens zo'n les opent, dan zie je hier ook hè, wat nu op het scherm te zien is, een indeling. Dus je kan zien hoe lang duurt zo'n les, voor welk niveau is het bedoeld... Uh, waar vindt het aansluiting mee? Dus bijvoorbeeld met Nederlands of met SLB... Uh, wat is het doel van zo'n les? En we verwijzen vaak naar externe bronnen. Dus bijvoorbeeld ook naar educatieve tools. En je ziet in dit voorbeeld, zie je onderaan staan Padlet. Dat is zo'n educatieve tool. Als je nou denkt van, hé, hey, uh, wil ik wel gebruiken, maar ik weet eigenlijk niet hoe ik dat kan gebruiken. Dan zie je bovenin in het menu staan EduTools. En als je daar dan weer op klikt, dan vind je allerlei instructievideo's. Dus we helpen je graag verder om dit ook werkelijk uh, zo compleet mogelijk in te zetten in de les. Nou, gaan we even inzoomen op een paar van die lessen. Uh, want je vindt daar bijvoorbeeld deze les, Omgaan met sociale media... Uh, waarin het gaat over de vrijheid van meningsuiting en uh, in hoeverre dat begrensd is. En dan zie je dat er bijvoorbeeld wordt verwezen naar de Amerikaanse talkshow host Jimmy Kimmel, die als uh, segment in zijn show Mean Tweets heeft. En bij Mean Tweets zijn het bekende Amerikanen die uh, Twitterberichten voorlezen die aan hen gericht zijn. Dus gemene berichten die over hen gaan. Een uh, vergelijkbaar iets is dat een Belgisch programma ooit uh, berichten vanaf social media in het echt ging nadoen en dan vervolgens omstanders ging vragen wat ze daar nou van vonden. Bij beide voorbeelden is het in ieder geval te merken dat het gaat om als je iets uit de context haalt en het opnieuw bestudeert, wat vinden we er dan eigenlijk van? Veel informatie dat online wordt gedeeld, daar voelt men zich niet echt verantwoordelijk voor. Je kan maar alles zeggen en vinden online, maar ja, wat is daar nou eigenlijk het effect van? En uh, moeten we dat allemaal maar accepteren. Dan nou, kan je misschien denken dat deze lessen, dat het heel erg gaat over het waarschuwen... en de negatieve kant van sociale media, maar dat is het zeker niet. Het gaat er meer om dat jongeren uh, in kunnen zien hoe ze sociale media kunnen gebruiken... en wat het effect kan zijn. Dus uh, in dit geval, hè, dit voorbeeld dat ik nu geef... Nou, dan kan je zien dat het ook negatieve gevolgen kan hebben. Maar het gaat ook heel erg over het bereik van sociale media. Nou, wat zou je hier nou kunnen doen? Je zou bijvoorbeeld een werkvorm kunnen inzetten waarbij je leerlingen laat demoteren via Twitter. En dat je ze bepaalde hashtags laat gebruiken. En dan heb je allerlei voorbeelden van tools waarmee je weer kan meten wat het bereik is van zo'n hashtag. Dus dat je dan van tevoren meegeeft aan de leerlingen van nou ik wil dat jullie er voor een bepaalde hoeveelheid dagen of misschien zelfs wel een hele schoolweek voor zorgen dat uh, dit onderwerp... Uh, uh, ...trending is of in ieder geval zo'n bepaald bereik heeft bij zoveel mensen. Uh, dan kunnen ze dat zelf ook gaan bijhouden. En dat kan ze natuurlijk ook weer enthousiasmeren om uh, meer content te delen... ...en ervoor te zorgen dat het ook uh, werkelijk gaat leven online. Maar dan leren ze dus ook uh, echt inzien van... ...oké, okay, als je iets online plaatst, dan is dat niet zomaar in het luchtledige... Uh, ...maar dat lezen mensen en dat wordt geretweet... ...en daar wordt weer op gereageerd en dat wordt geliked, et cetera, et cetera. Dus dan zien ze echt het effect... Van uh, sociale media. Dan nou, moet je dat natuurlijk wel doen binnen een bepaalde context. De school heeft bepaalde richtlijnen, maar vanuit de AVG natuurlijk ook. Uh, dus ik zou je niet aanraden om uh, de leerlingen dat vanuit een eigen account te laten doen, mochten ze dat hebben. Of eentje te laten aanmaken vanuit een uh, persoonlijk e-mailadres. Um, wel zou het wellicht kunnen vanuit de school, dus dat er schoolaccounts zijn. Of uh, je kan ook iets gebruiken zoals 10-minute mail. Uh, dan maak je een account aan en dan is het verder niet gelinkt aan een persoon of aan persoonsgegevens. En dat, uh, dat e-mailadres, dat verdwijnt weer. Nou, zulke soort tips, die delen we dus uh, op onze website. Um, en dan kan je toch op een goede manier social media inzetten in jouw lespraktijk. Um, waarschijnlijk wel herkenbaar voor jullie, maar uh, mijn studenten, die bewegen zich vooral op uh, Snapchat en uh, TikTok. En dan zijn andere platformen zoals Twitter, wat ik net noemde, of LinkedIn, dat is toch al wat minder bekend. Um, maar ook daar, van Snapchat en TikTok, kan je dingen gebruiken die interessant kunnen zijn voor uh, de eigen lespraktijk. Um, zo zijn verschillende campagnes op Snapchat heel erg interessant om te delen. Het Wereld Natuurfonds had een hele grote campagne op Snapchat. Daar vroegen zij namelijk aandacht voor uh, bedreigde diersoorten. En dat deden ze onder de hashtag, uh, hashtag LastSelfie. En uh, op een gegeven moment verdween dus de foto, de werking van Snapchat. En dan is dat niet meer te zien. En daarmee werd het bericht, wat het Wereld Natuurfonds naar buiten wilde brengen, heel erg ondersteund. Want ja, dat dier dat gaat ook verdwijnen. En als we dat niet willen, dan zullen we in actie moeten komen. Dan zullen we iets moeten doen. Um, en ik heb deze campagne in de klas laten zien, uh, puur en alleen om het te hebben over waarom zou het Wereld Natuurfonds nou gekozen hebben voor Snapchat, welke doelgroep bereik je daar nou precies mee? Um, en, en hen erover laten redeneren van uh, in, ja, in dit geval ondersteunde het het bericht van het Wereld Natuurfonds zelf en uh, hoe hebben ze dat dan precies in werking gezet. Nou, je ziet aan de rechterkant, zie je nog een tip staan als het gaat over uh, TikTok. Want uh, AB Richards, die uh, ging een uh, paar weken geleden vaarwel omdat ze op TikTok een, uh, een video had getoond over complottheorieën. En ik had je net een andere les laten zien. En eentje daarvan, dat ging dus over waarheidsvinding. Ja, als je het wil hebben over... Uh, ...feiten en waar moet je op letten wanneer je informatie online opzoekt... ...dan kan het uh, best ook wel eens zijn dat je het wil hebben over bepaalde complottheorieën. Misschien dat het ook wel leeft in de klas. Dat verschillende leerlingen bepaalde zaken hebben gehoord over uh, um, wat er zich allemaal wel niet afspeelt. Nou, dan heeft Amy Richards um, een bruikbare video voor je... ...want die heeft dus uh, onder elkaar gezet welke complottheorieën er momenteel heel groot zijn... ...wat de verschillen zijn... Tussen die verschillende theorieën, maar ook welke overeenkomsten er zijn. Um, en waarom ik haar noem, is omdat zij, maar ook vele anderen... Zij spreekt gewoon heel erg tot de verbeelding. Ze is ongeveer de leeftijd uh, van uh, de leerlingen. Uh, ze doet het op een hele laagdrempelige manier, maakt het visueel. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat het jouw bericht ondersteunt. Nou... Uh, een van de vele tips, dus die je zou kunnen gebruiken. Een ander ding wat me heel erg opviel toen ik voor de klas stond, is dat elke student die wel, wel een influencer worden. Ik denk eigenlijk dat dat in het VO niet veel anders is. Um, en ja, ik ga dat niet tegenspreken, maar het is dan wel goed om te weten um, wat dat precies inhoudt. Wat moet je daar precies voor doen? Um, wat betekent dat nou, hè, influencers zijn... want het uh, beeld dat de meeste jongeren erbij hadden... dat was, nou ja, ik plaats elke dag een foto... en dan vervolgens verdien ik bakken met geld. Uh, en zo werkt het natuurlijk niet helemaal. En vandaar dat ik lesmateriaal heb gemaakt... om dat wat beter in beeld te brengen. Deze les gaat er enerzijds over dat je kan zien... wat een influencer precies uh, moet bereiken... om een beetje leuk te kunnen verdienen. Um, maar het gaat aan de andere kant ook over welk effect levert dat op. Want het nastreven van bepaalde uh, hoeveelheid volgers zorgt er misschien voor dat jij uh, lekker betaald krijgt wanneer er een uh, adverteerder bij je aanklopt. Uh, maar het zorgt er ook voor dat er heel wat online volgers gewoon worden gekocht. En dat uh, het allemaal nep-accounts zijn uh, waarmee uh, bepaalde mensen hoog worden gehouden. Ja, daar verwijzen we dan ook naar. Dus als er lesbrieven zijn uh, uh, wat gaat over extern materiaal, dan vind je altijd een linkje. Uh, zo zie je dat dus ook in deze lesbrief, want ik benoem de documentaire Hashtag Follow Me van Nicolaas Veul. Dat is dan niet een linkje, maar die is te zien uh, via de NPO. Um, en daarin liet hij dus onder andere weten dat er uh, heel wat ouders zijn inmiddels die uh, voor hun kind... Uh, online volgers kopen, om ervoor te zorgen dat dat kind dan heel veel volgers heeft, en dat het daarmee een succesvol account kan worden. Nou ja, ook dit weer, het kan een goede gesprek starten zijn, maar je kan ook zeggen, zoals verderop in die, deze lesbrief de suggestie is, uh, laat ze maar eens naar die websites toe gaan waar je online volgers kan kopen. Wat kost dat dan? En uh, wat koop je dan eigenlijk precies? Nou, laat ze dat maar eens uitzoeken. Laat ze daar maar eens naar kijken. En dan is het ook goed om dat weer te vergelijken met... wie volgen zij eigenlijk uh, online? En waarom volg je die persoon? Wat is daar interessant aan? En wat zie je nou op zo'n account? Zo had ik hele gesprekken in de klas over... Um, het uh, voorkomen van bepaalde uh, reclame-items. Vind je het normaal dat uh, verschillende influencers... Bepaalde producten promoten die misschien helemaal niet geschikt zijn voor de doelgroep. Deze discussie die doemt al wel vaker op. Hè, maar als het gaat om bepaalde influencers en zeker voor een jongere doelgroep. Ja moet dan bijvoorbeeld een energiedrank worden gepromoot. Of uh, moet het misschien toch gaan om andere zaken. Um, en ja heb het maar gewoon met de leerlingen over. Uh, hoeveel reclame komt er precies voorbij en wat zien ze dan allemaal. Nou, dan kan een andere tip nog zijn, dat je ze daar nog bewuster over laat nadenken, door op Pinterest twee borden aan te laten maken. Eentje waarbij ze content verzamelen over wie ze online zijn, en de ander wie ze offline zijn. Wel een hele moeilijke vraag, maar met de juiste sturing, uh, kom je wel uit op uh, veel interessant materiaal, waarbij zij echt nadenken over wat is nou eigenlijk dat verschil tussen mijn online en offline identiteit, en als er een verschil is, waarom bestaat dat verschil er dan? Uh, zorgt in ieder geval in mijn beleving voor goede gesprekken. Andere tips zouden ook nog kunnen zijn dat je de leerlingen vraagt om via Instagram, als ze op Instagram zitten, NOS op 3 te volgen. Zij hebben hele goede Instagram stories, uh, waarin zij uitleg geven over allerlei verschillende influencers en social media, uh, maar ook gewoon alledaagse nieuws. Zij, zij zorgen er echt voor dat dat uh, interessant wordt gemaakt uh, voor jongeren. Uh, ik uh, begon zelf vaak de les met, nou wat is er nu weer in het nieuws geweest wat volgens jou aansluiting heeft met mediawijsheid en op die manier kon ik ervoor zorgen dat zij het begrip mediawijsheid, dat ze dat echt uh, tot zich uh, konden nemen, dat ze wisten waar het over ging en dat ze uh, zelf ook een uh, diepere laag daarin konden vinden. Net had ik het al eventjes over LinkedIn en Twitter, waarvan ik zei, van, hè, dat wordt toch vaak niet gebruikt door jongeren, wat op zich niet erg is. Maar ik denk wel dat het goed is dat ze weten wat het precies is en wat ze eraan kunnen hebben. Zeker wanneer ze ouder worden, kan LinkedIn bijvoorbeeld wel heel erg interessant voor ze zijn. En dan kan je zoiets uh, uh, ja, onder de aandacht brengen door ze bijvoorbeeld te vragen, kijk maar eens wie LinkedIn heeft gekocht. En wat heeft Microsoft daar nou voor betaald? En daar nou heb ik mijn studenten wel eens laten uitrekenen... wat de prijs dan is per account. En die prijs, eh, ik ga het hier niet verklappen, want dat is natuurlijk niet leuk... maar is behoorlijk hoog. En dan heb je er vervolgens een gesprek in de klas over... maar, ja, maar waarom dan? Wat doet Microsoft dan precies? Wat is hun doelgroep? Eh, waarom is LinkedIn dan interessant? Eh, wat moeten ze daarmee met die info? En van daaruit kunnen ze weer op zoek gaan naar, oké, okay, wat doet Microsoft daar precies mee? Dus ook dit weer echt als een gesprekstarter, en dat ze gaan nadenken over de werking van sociale media. Ik gebruik ook veel materiaal van, uh, van Netflix. Uh, daar staan echt veel documentaires en series op, met bepaalde maatschappelijke thema's, die heel goed aansluiten, uh, bij de lessen die te vinden zijn op NBO uh, Mediawijs. Je ziet ook daar uh, verwijzingen, zo zijn er lessen rond, rondom uh, Black Mirror, uh, maar ook Audrey en Daisy en Cyberbully. En die laatste twee die gaan heel erg over cyberpesten. Uh, dus zeker als dat een onderwerp is dat je binnen de klas zou willen bespreken, dan is dat een aanrader. Ik moet wel zeggen dat bij beide, um, de ene is een serie, de andere een film, uh, het onderwerp heel goed in beeld komt. Dus als, het gaat om, als er iemand in je klas zit met een pestverleden, ga daar dan wel voorzichtig mee om. Um, maar het kan er ook voor zorgen dat er wat meer bewustwording komt over hetgeen dat online wordt gedeeld en wat het effect daarvan kan zijn. Nou staan er dus online heel wat uh, lesbrieven van ons en daar kan je gebruik van maken. En ik zei net ook al eventjes, als je gebruik wil maken van een educatieve tool, dan geven we daar ook uitleg over door instructie te geven. Um, en een van die tools, die wil ik even uitlichten, want die kan zeker in de context, uh, context van uh, mijn tips net wel interessant zijn. En dat is de tool ID Puzzle, want daarmee kan je bestaand materiaal interactief maken. Dus wat je dan kan doen, is uh, video's uploaden. En uh, wanneer je dat hebt geüpload, kan je vragen toevoegen. En dan kunnen ze op hun eigen tempo, kunnen ze materiaal bekijken en dan die vragen weer beantwoorden. Nou, deze en dus ook andere tools vind je dus ook op de website van uh, MBO MediaWijs. Voor nu vind ik eigenlijk dat ik wel even genoeg heb gepraat. Ik wil je vragen om naar uh, Padlet toe te gaan. In de chat wordt er een link gedeeld. En dan zie je vervolgens, dan kom je op een uh, bord terecht. En dan wil ik je vragen om bovenin de naam deelnemer te wijzigen naar jouw eigen naam. En dan vervolgens uh, daaronder een kaart aan te maken. Dat doe je door op het plusje te klikken. En wanneer je een kaart hebt aangemaakt, wil ik je vragen om informatie te delen... over uh, de manieren waarop je social media kan uh, inzetten in de les. Dat kan iets zijn wat je net hebt gehoord. Dat je denkt, alles oh, vind ik interessant, ga ik gewoon proberen. Uh, maar ja, ik ben ook van mening, uh, ik zit hier nu toevallig achter de camera om kennis te delen. Maar met z'n allen, deze hele groep, weten we meer dan ik alleen. Dus ik zou ook zeggen, als jij een andere tip hebt, deel die dan ook vooral. Uh, dus laat het weten wanneer je een bepaalde werkvorm hebt of uh, bepaalde kenniscomponenten waarvan je zegt, nou, dat uh, is echt interessant voor leerlingen, dat moet je echt bespreken, dan zet het vooral op uh, het Padlet-bord. En dan uh, wissel ik zo het scherm naar dat Padlet-bord. En dan gaan we samen kijken wat we allemaal aan informatie kunnen ophalen. Kijk, dus dit is dan uh, dat bord. En ik zie al dat jullie uh, goed bezig zijn... Voor de naam in te vullen. En laat daarna dus weten welke tips jij hebt. Misschien heb je zelf wel eens een keer een documentaire gezien. Ik weet ook dat er veel op de NPO wordt gedeeld als het gaat over mediawijze thema's. Ik zie iemand die zegt, ik gebruik Socrative, ook een hele leuke tool. Je kan daar toetsen in maken, maar je kan uh, de leerlingen daarin ook laten racen. Ik weet niet of uh, Victoria, degene die het heeft getiteld, ze dat wel eens heeft gedaan. Ik vind dat racecomponent, ik ben zelf heel competitief ingesteld, dus dat vind ik heel leuk. Maar het uh, is ook zeker wel iets waar, uh, waar leerlingen op aan En ik zie dat Dick uh, Flipgrid gebruikt, ook zeker een, uh, een hele goede tool... Uh, ook om Flipping the Classroom uh, natuurlijk uh, toe te passen. En uiteraard, ja, die kan natuurlijk niet wegblijven van Netflix, Social Dilemma. Um, heeft in ieder geval uh, bij de studenten, uh, waar ik aan les geef veel uh, indruk uh, achtergelaten. Ze schrokken daar best wel van. Um, al is een volgende vraag, dat vind ik dan altijd leuk. Hè, maar dan te hebben over, ja, wat, zou je nu iets veranderen aan je gedrag online? Dat was toch vaak nee? Maar... Er is in ieder geval iets aangewakkerd en uh, ze hebben het er wel over. Dus dat, uh, dat vind ik al een enorme plus. Ik zie ook dat verschillende mensen Kahoot gebruiken. Uh, is denk ik ook wel een populaire. Ik kan zelf het liedje niet meer horen, maar gelukkig kan iemand ook uh, het deuntje uitzetten. <laughs> en Lesson Up is ook zeker heel erg populair in het, uh, in het VO, weet ik. Uh, en in het MBO wordt er ook uh, mee uh, geoefend. Even kijken, Quizlet is er eentje die nog wordt gebruikt. En YouTube-video's ter ondersteuning van het huiswerk, dat ook zeker. Nou, ik zie dat jullie in ieder geval al heel wat uh, mediawijze tools gebruiken. Dat is wel heel leuk om te zien. En fijn ook, denk ik, als we dat uh, zo met elkaar delen. Ik hoop ook dat het inspireert voor anderen om... Uh, bepaalde tools te gaan gebruiken in je eigen lespraktijk. Ik zie dat Martine, die uh, verwijst nog naar een Google Docs, over hoe je een educatieve tool kan, uh, kan kiezen. Uh, dat is heel erg waardevol. Ik heb het nu natuurlijk niet uh, gelezen, maar ik uh, kan me zo voorstellen dat het fijn is in het beslisproces om een beetje ondersteuning te gebruiken. Om te weten van hè, welke tool kan ik nou uh, precies uh, inzetten en waarvoor. Leuk trouwens ook dat uh, Jolien aangeeft, uh, Kahoot zelf vragen insturen en dan presenteren via TikTok. Dat is ook wel een hele creatieve. Leuk ook dat TikTok daarvoor wordt gebruikt. Google Forms is er natuurlijk eentje die uh, ook heel leuk... Uh, ik heb studenten wel eens uh, informatie laten ophalen via Forms. Uh, ik heb zelf al Microsoft Forms gebruikt, maar als je ze dan laat zien, als je bepaalde data ophaalt, en wat voor grafiekjes dat die aan de achterkant ma kan maken, daar waren ze echt van onder de indruk hoe je... Uh, dat dan weer eruit kon laten zien, dat vond ze heel erg leuk. Ja, heel veel goede tips, en ik hoop ook uh, dat dat helpt. En uh, als je dus andere dingen zou willen gebruiken, dan zou ik ook zeggen, ga dus vooral ook uh, naar de website van het Practoraat Mediawijsheid, uh, www.mbomediawijs.nl. Uh, daarop vind je dus uh, verschillende tools en die lessen, die je kan uh, indelen op verschillende thema's. Uh, dus zoals Martine met ons heeft gedeeld... Um, hoe je een educatieve tool kan kiezen, en wordt daarin ook aangegeven, dat je een bepaald thema kan selecteren, zoals bijvoorbeeld differentiatie, of gamification, en dan zie je vervolgens welke tools daarvoor geschikt zijn, dus dat kan je ook heel erg helpen. Ik hoop dat naast de inzet van bepaalde tools, um, jullie ook wat hebben opgestoken, voor de inhoud van de lessen, dus welke kennis je zou willen delen, en uh, op welke manier je dat uh, eventueel zou kunnen doen. Dit was natuurlijk een kleine greep, uit de hoeveelheid die je, uh, die op de website staat. Maar uh, maak daar ook vooral uh, gebruik van. Ik uh, kijk ondertussen nog even in de chat. Of er mensen zijn die, uh, die vragen hebben. Want uh, misschien uh, heb je wel een hele specifieke vraag over iets dat je wil gaan gebruiken in de les. Uh, stel die dan vooral in de chat. Ik zie dat uh, Jorja ook al uh, de oproep had gedaan. Uh, nou, en de linkjes die zijn uh, enthousiast gedeeld. Maar vooralsnog... Uh, uh, geen vragen van jullie, dat kan natuurlijk. Misschien was het verhaal heel duidelijk. Nee, volgens mij niet. Nou, dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor je aanwezigheid en bedankt ook voor het uh, delen van uh, deze kennis. Ik hoop dat jullie uh, het meenemen en ook uh, dat de website bruikbaar voor jullie is. Um, heel veel plezier verder op dit uh, docentencongres en uh, blijf vooral kennis delen. Dank jullie wel.